Ik ben ongeveer 1,76 meter. 76. Lego Ruben hier is 4 centimeter hoog. Ik vraag me af op welke schaal Lego Ruben is. Schaal vind je vaak terug op een kaart. Dat kan een papieren kaart zijn of als je Google Maps erbij pakt. Je leest dan bijvoorbeeld 1 op 250. Dit betekent dat 1 cm op de kaart in het echt gelijk is aan 250 cm. Of 1 mm op de kaart is gelijk aan 250 mm in het echt, net waarin je meet. Naast dat je schaal tegenkomt op kaarten, wordt het bijvoorbeeld gebruikt bij tekeningen in leerboeken of bij schaalmodellen van gebouwen of voertuigen. Even terug naar LEGO Ruben. Als je de lengte van het model weet, en de lengte van het model in werkelijkheid, dan kun je de schaal uitrekenen. Uiteraard gebruiken we weer een verhoudingstabel. We vullen in wat we al weten, namelijk het aantal centimeter van het model dat is 4 en het aantal centimeter in werkelijkheid is 176. Bij schaal willen we altijd één van deze getallen naar 1 brengen, in dit geval de 4. Die is namelijk het kleinst. Ik neem voor het gemak een tussenstap, van 2. 176 gedeeld door 2, en nog eens delen door 2, geeft me 44. Dus de schaal is 1 op 44. Als je de schaal al weet, kun je ook een ontbrekende lengte uitrekenen. Bijvoorbeeld, ik wil een tekening van de wiswereldstudio maken in een schaal 1 op 50. En ik weet dat de studio 4 meter breed is. Hoe breed moet dan mijn tekening worden? Zoals altijd, alles wat we weten in een verhoudingstabel. Dus, aantal centimeter op de tekening is 1. En aantal centimeter in werkelijkheid is 50. De studio is 400 centimeter breed. Ik neem een tussenstap van 100. Dus 50 keer 2 en dan keer 4. Dan moet de tekening dus 8 centimeter breed worden. Tot nu toe hebben we het de hele tijd gehad over grote dingen. Kleiner tekenen. Als je iets wat heel klein is een stuk groter gaat tekenen, doe je eigenlijk hetzelfde. Alleen komt je schaal dan wel anders uit. Stel je voor dat je een tekening maakt van 72 mm lang van een insect dat in werkelijkheid 6 mm lang is. Als we deze gegevens weer in een tabel zetten met tekening boven en werkelijkheid onder, dan kunnen we nu de 6 naar 1 brengen. Dat geeft ons 12 mm op de tekening is 1 mm in het echt. Nu is de schaal dus 12 op 1. Ik hoor vaak dat rekenen met de schaal niet zo makkelijk is. Maar als je een verhoudingstabel maakt die invult, dan wordt het rekenen met de schaal een eitje. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet onze video's te liken, te delen en we hopen dat je je wilt abonneren. Ik zeg... Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.